Welkom allemaal, in deze video zal ik jullie laten zien hoe je de lengte van een zijde kunt berekenen met behulp van de sinus. We nemen een driehoek, een rechthoekige driehoek, namelijk driehoek ABC, waarin B de rechte hoek is. Hoek A heeft een grootte van 30 graden en de lengte van AC is 10. Nu is het ons doel om de lengte van de zijde BC te berekenen. Nou, hoe gaan we dit doen? Hiervoor gaan we gebruik maken van een goniometrische verhouding. En deze goniometrische verhouding noemen we de sinus en de afkorting voor sinus is sin. Nou, de goniometrische verhouding die luidt, de sinus van een hoek is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde. RHZ staat voor rechthoekzijde en deze delen we door de schuine zijde. Dus de sinus van een hoek is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde. ...gedeeld door de schuine zijde. Laten we beginnen met de hoek. Welke hoek is bekend? Nou, dat is hoek A. Dus we gaan rekenen met de sinus van hoek A. Hebben we nodig de overstaande rechthoekzijde? Nou, vanuit hoek A is BC, de overstaande rechthoekzijde. Hebben we nog de schuine zijde? Dat is de zijde die tegenover de rechte hoek ligt. Vanuit hoek A is dat dus AC... En we zien de sinus van hoek A is gelijk aan de lengte van BC gedeeld door de lengte van AC. Laten we eens even invullen wat we nu weten. We weten hoek A heeft een grootte van 30 graden. En deze vullen we in. BC is de onbekende zijde, dus deze weten we nog niet. En de lengte van AC is 10. En we zien de sinus van 30 graden is gelijk aan BC gedeeld door 10. Nu wil ik graag de lengte van BC berekenen. Hiervoor maak ik gebruik van het ezelsbruggetje 2 is 6 gedeeld door 3. Oftewel 6 is 3 maal 2. En we zien BC is gelijk aan 10 keer de sinus van 30 graden. Ik pak mijn rekenmachine erbij en ik zie 10 keer sinus 30 is 5. Oftewel de lengte van BC is 5. Mocht je hier nu een andere uitkomst hebben, controleer dan even je invoer. Wanneer deze correct is, Controleer dan even de instelling van de rekenmachine. Wanneer ik de twee bekendste rekenmachines erbij pak, de Casio en de TI, dan moet boven in beeld bij de TI moet DEG staan. Wanneer hier geen DEG staat, toets dan even Mode, ga met de pijltjestoets naar DEG en druk vervolgens op Enter. Nu zal boven in het beeld DEG verschijnen. Dit is de instelling die je nodig hebt om gebruik te maken van goniometrische verhoudingen. Wanneer je de casio hebt, moet boven in beeld een D staan. Staat deze er niet, druk dan twee keer op mode en vervolgens toets je 1. De D zal verschijnen en de rekenmachine heeft dan de juiste instelling. Laten we nog eens naar een voorbeeld gaan. Pak een rechthoekige driehoek, driehoek PQR. Hoek R is 90 graden, we hebben immers een rechte hoek nodig. PR 22 en hoek Q heeft een grootte van 57 graden. De lengte van PQ is de lengte die we graag willen berekenen. Ik uh, verzamel mijn gegevens. Ik zie dat hoek Q 57 graden is, dus we gaan werken met hoek Q. Vanuit hoek Q is de overstaande rechthoekzijde PR. Deze heeft een lengte van 22. De schuine zijde is PQ. Nu schrijf ik de sinus van hoek Q is de overstaande rechthoekzijde gedeeld door de schuine zijde. Oftewel, de sinus van 57 graden, in mijn Q is 57 graden, is gelijk aan de overstaande rechthoekzijde, 22, gedeeld door de schuine zijde, PQ. Ik wil de lengte van PQ berekenen. Nou, wanneer ik weer het ezelsbruggetje gebruik, zie ik dat PQ staat op de plaats van de 3. 3 is gelijk aan 6 gedeeld door 2, dus ik kan zeggen PQ is 22 gedeeld door de sinus van 57 graden, rekenmachine geeft een pq van 26,2. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot een volgende keer.